Welkom allemaal op de allereerste nationale Kinderheldendag. Vader gered. Want die was flauwgevallen. gevallen. We hebben een kind gered. Ik heb mijn woord laten horen. Ik heb mijn haar gedoneerd. Ik heb mijn zusje gered van de skelter. Mijn oma gered. Ja, oma is leven gered. We zijn dus mensen eenzaam en dat vond ik niet kunnen. Dus toen besloot ik om oudere mensen te gaan helpen. En we gaan springen! Wat is jouw heldendaad, wat is jouw verhaal? Een uh, vrouw en een hond uit het ijs gered. Ik had een oud vrouwtje voor de trein weggehaald. Ik heb met mijn opa een vrouw uit de sloot gered. Ik heb een uh, virtueel huis gebouwd waar kinderen met een leefsprekende ziekte elkaar weer kunnen zien. Ik heb mama gered. We hebben samen een uh, echtpaar uit het ijs gered. <applaus> het is een enorme eer om uh, hier te mogen staan. Uh, en ik denk ook voor alle andere helden die hier staan. Ik ben geboren in Syrië en door de oorlog was ik gevlucht naar Nederland. En daarom noemden ze mij vluchteling. Niet iedereen is een held. En dan word je zelf bent, een held. En dan uh, word je dan ook nog gehilden. Dat is wel leuk, vind ik. Ik vind mezelf gewoon geen vluchteling meer. Want de eerste dag ben ik vluchteling, de tweede dag ben ik vluchteling. Maar tot wanneer gaat dat zo door. Nee, ja, we zijn gewoon normale mensen. Het is gewoon eigenlijk normaal iets dat, dat, dat wanneer zoiets gebeurt, dat je dan actie, tot actie komt. Op dat moment uh, besefte ik nog niet. Ik ging gewoon naar school en ik had een mooie reden om te laten komen. En uh, ja, even later kwam, uh, werd ik gebeld door de kranten en de radio en zo. En uh, toen begon ik wel een beetje te ja, beseffen. Je moet natuurlijk wel iemand gaan helpen. Als die is gevallen, dus echt maar niet laten liggen. Maar een voorbeeld zo'n groot wordt. Ik vind meer dat je dat als mens hoort te doen. Als je iemand hulp nodig heeft dat je het geen helpt. En ik vind dat het, dat het een les kan zijn voor velen. Als ze allemaal ouderen helpen en mensen redden, dan zijn we allemaal het.